Iedereen heeft wel eens met de overheid te maken. Voor het verlengen van een rijbewijs, of voor vragen over de AOW, of toeslagen. Dit contact tussen burger en overheid gaat vaak goed, maar soms ook niet. 40% van de Nederlanders ervaart problemen. Waar ik tegenaan loop is dat de overheid vaak uh, na kantoortijden en uh, in de weekenden slecht of, of niet bereikbaar is. Het UWV is niet echt de meest makkelijke partij waar ik mee heb gesproken. Zeg maar. Met de Belastinginst. Ik kreeg elke keer iemand anders aan de telefoon, elke keer weer een ander verhaal. En dan, uh, ja, iedere keer denk je, ik ben nu bij de goede persoon. Dat blijkt dan toch weer niet zo te zijn. Oneerlijk, ik zit, uh, ja, ik zit met het uh, probleem. En uh, ik denk dat heel veel Nederlanders daar last van hebben. Ik denk dat er meer vanuit de burger gedacht moet worden. Gemiddeld scoort de overheid een 6,5. Hoe tevreden zijn Nederlanders over de manier waarop het contact met de overheid verloopt? Ik zou de overheid een 6 geven. Een 4,5. Een cijfer, uh, een 7. Ja, richting 5, 4,5 en denk ik eerder. Nou, ik denk vijf. De mensen geven de overheid een 6,5 en dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is. De Nationale Ombudsman en zijn team helpen mensen wanneer het misgaat tussen hen en de overheid. We krijgen zo'n 40.000 klachten per jaar binnen. Dat kan via de telefoon, via de e-mail en via brieven. Mensen laten ons weten dat ze zich ergeren aan een gebrek aan deskundigheid bij de overheid. Ze laten ons weten dat het vaak heel lang duurt voordat ze antwoord krijgen. En eigenlijk eh, laten ze ook heel vaak weten dat ze niet weten waar ze aan toe zijn... ...als ze naar de overheid een brief schrijven, een klacht sturen of een vraag hebben. We helpen mensen op weg als het misgaat tussen de mensen en de overheid. Um, we proberen ervoor te zorgen dat als mensen vragen hebben aan de overheid... ...of klachten hebben over de overheid, dat ze op die klachten een serieus antwoord krijgen... ...dat er echt naar ze geluisterd wordt, dat er problemen worden opgelost. We helpen vaak mensen ook op weg om het zelf te kunnen... Um, en we proberen ervoor te zorgen dat het contact tussen de overheid en de mensen op een goede manier verloopt. Dat er echt naar ze geluisterd wordt. Heeft u een probleem met de overheid? Bel dan gratis de Nationale Ombudsman. 0800 x 5.